Fakka, strijders, zusters en broeders, jullie hebben gezien aan die titel en aan de thumbnail. Deze hoerzo moet ik even op zijn plekje zetten. We zijn weer terug in aanpakkentjes. Want hij moet even aangepakt worden en om weer op zijn plekje gezet worden. Want als je mijn naam durft te spreken zonder mijn toestemming, Ik ga je tenen afhakken. Heb je dat gehoord? Yes, sir. Praat hij niet veel? Ga naar de intro, man. begin te liken en te abonneren. Want hij zegt: Ik mag niet in het begin te zeggen, hè? Je moet beginnen liken en abonneren. Vakka met je als ik dat wil zeggen, zeg ik dat. Jelle, agriort in myself in my home And I won't go to no parties, baby So don't send invite to my phone Boys, Moeim, waarom deze hoer zo'n probleem met mij heeft Hij probeert eerst Het eerste wat ik echt kut vind van hem Vind, hè? want anders gaat hij me beleden Anders belachelijk te maken ik, Bro, ik ben een ik, ben een en ik kijk hoe meer views ik pak Jij woont in Hollanda met papiertje, paspoort, rode paspoort Ja bro, ik heb een groene paspoort van Marokko Hij Is dit pep. he? We praten niet veel man, Moeim deze persoon maakt mijn kijkers belachelijk, omdat ik zei maar, ja, jullie kanaal zit er goed uit. Bro, ten eerste, ik ben niet een echte YouTuber. Jij bent geen YouTuber, jij bent een hoerenzon. Dit, dit, dit ben jij. Ik leuk je van achter, ja. jij kan daar niet tegen. Dat is het. Ten derde, jij zoekt kanaalbordel, je ziet Adam staat van boven. Want Adam Nul pakt heel YouTube community aan als hij het wilt. Snap je? Ten derde, moet mij niet belachelijk maken over mijn edit en mijn kwaliteit, bro. Laat je even zien, bro. Dit is mijn laptop. En zip. Zie je deze? Hier heb ik moest, moest ik strijden. Nu hebben we snel, snel even een nieuw gehaald. Heel mijn cash is op, boys. Dus begin even te doneren naar mijn rekening. Je weet toch? Binnenkort gaan we streamen. De vierde zegt ik plaats te veel comments Toevallig weet ik dat dit zo'n spammende gast is. Die onder super veel video's gewoon dezelfde algemene comment achterlaat. Want dat heeft hij bij mij ook gedaan. Gezellig. Wat is jouw probleem? Als ik dat wil, doe ik dat. Snap je? Want ik maak mensen blij. Jij, jij geeft mensen negativiteit. Mij geef je geen negativiteit. Mij geeft je honderd. Ik wil meer en meer. En ik kom jou binnenkort ooit opeten helemaal, hè? Als ik dat wil. En ten derde... Bro, wat is het daar, Elie? Ten vijfde. Schrijf je gewoon lekker achteraan, zoals elke hoerenkind die over mij praat. Lekker achteraan. Want als je heel veel abonnees hebt en likes en views pakt, mag je pas komen praten, bro. En nou. deze man vertelt oh, ook hele wikipedia Weet je wat Robby vertel jij het even man ja, bro ja. Ik had dus onder een video gereageerd waarom maak je allemaal belachelijk Volgens krijg ik hele, ja, bro. Bro. hele ik wikipedia als antwoord Wacht bro Ik hoef jou hele fucking wikipedia niet te weten En jij zegt ja echt ben je een goed persoon Ik ben ik een goed persoon bro Maar als je mij para maakt Ik ga geen goed persoon meer zijn Ik ga jou opeten Lef hezbe Waaah! Spes, spes, Je hebt me boos gemaakt deze week, jongen. Probeer het rug, probeer fuse op mijn fucking rug te pakken, bro. Je hebt de verkeerde aangepakt. man. Ik wil je niet beledigen. Maar je bent wel echt een fucking reason, mensen. Ik hoop dat dit voor je een fucking wijze les is, bro. Want anders gaan we het op mijn manier doen, bro. Aanpakken, maar dan ergens. Want ik moet even weer terug, uh, je weet, gewinnen weer om mensen aan te pakken. Want ik heb dat bijna een maand geleden niet meer gedaan. He? Boys? Kun je nog even zeggen. Komt een ene vlog aan van mijn nieuwe gaming pc. Check hem. Zondag online boys. Hij gaat een ene vlog zijn. Dus begin hem te checken. Begin hem te liken. Te abonneren als hij al gelijk online komt staan. En begin hem even te delen man. Want allemaal gaat binnenkort de overnemen. Praat hier niet veel. En voor al die mensen die mij belachelijk maken. We gaan zien wie dan de top staat. Jij of ik. Ik Weet al sowieso. Dat ik daar ga staan. Want mijn mindset is hoger dan die van jou. En praat niet veel. Ja het